En verschillende kleuren, 80 grams, dus de, oftewel normaal gekleurd papier, in verschillende kleuren. Daarnaast heb je nodig een schaar, een lijmstift en een potlood. Dat kan een uh, gewoon grijs potlood zijn. Aangezien ik die hier even niet heb, gebruik ik een grijs kleuren potlood. Misschien heb je daarnaast ook nog nodig een gun, maar daar ga ik even niet van uit. We gaan beginnen met het maken van het schild. Als je het schild gaat maken, wil je het zo groot mogelijk hebben op jouw blad. Dat betekent dat ik de bovenkant heel laat. Ik ga hier een klein beetje vouwen, zodat ik weet waar het midden is. Heel klein stukje maar, zodat ik precies weet waar het midden is hier. En ik neem vervolgens iets rond. Ik heb hier toevallig een spiegel liggen, maar die is te klein. Dus ik doe het met mijn losse pols. Je kunt daarvoor ook bijvoorbeeld een bordje. En de andere kant op. Aan de bovenkant wil je het er waarschijnlijk ook leuk uit hebben zien. Daarom ga je ook daar het midden bepalen. Zo. En vervolgens kun je van het midden naar de buitenkant een bocht maken. En hetzelfde doe ik ook aan de andere kant. Oops, zo. Dit ga ik uitknippen met de schaar. De restjes papier leg ik gelijk opzij. Die heb ik niet meer nodig. Die ook direct opzij en aan de bovenkant knip ik het vervolgens ook uit en ook aan de andere kant. Ik zie dat ik het niet helemaal netjes gedaan heb. Even corrigeren. Okay. Ik heb nu het begin van mijn schild. Ik wil dit schild verdelen in vier stukjes. Ik vind het leuk om daarvoor een groen te gebruiken. Ik heb geen kartelschaar. Als je een kartelschaar hebt is dat ook leuk. Dan kun je helemaal een karteltje eraan maken, die heb ik niet. Dus ik maak uh, rechte strepen. Eentje. No. En dan kan ik uh, recht er overheen plakken. En dan ga ik uiteraard de hoekjes er weer van afplakken plakken. En uh, dat red hij net niet. Dus dan moet ik hem zo doen. Zo. En zo in de breedte. Ik ga hem eerst in de lengte opplakken. Nou, dan ga ik lijm erop doen. De lijm. Op het strookje. Zo. Hm. Op het strookje. En ik doe het strookje op, de, op het schip. Nu ga ik aan de andere kant, kan ik zien wat de hoekjes zijn. Knip ik ze tegelijk af. Dat doe ik ook aan de bovenkant. Van papier direct opzij en ook voor het kruisende maak doe ik er lijm op en kan ik die vervolgens opplakken. Dan knip ik het papier wat ik niet nodig heb. Knip het eraf. En dat leg ik ook erop zijn. Nu heb ik vier stukjes. En die vier stukjes wil ik anders uh, alle vier anders inrichten. Ik kan dat doen door driehoekjes te maken, door vierkantjes te maken, door een heel paard erop te maken. Uh, door er een adelaar op te zetten op een hoekje. Ik kies vandaag voor eenvoudige vormen omdat ik voor jullie alleen maar wil duidelijk maken wat je kunt doen. En als je het moeilijker wilt maken voor jezelf, kan dat natuurlijk altijd. Als je denkt, ik wil het vooral makkelijker maken voor mezelf. Dan kun je ze nu ook gaan tekenen en gaan inkleuren met potlood of met filstift. Maar we gaan hier in dit gedeelte uh, golfjes maken. Dat betekent dat ze zo breed moeten zijn. Zo. dan wil ik golfjes maken, die allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Dat betekent dat ik hem een paar keer vouw. Dat ik dat zo dus ook een paar keer doe. En dat dan mijn golfjes ongeveer hetzelfde worden. Kijk maar goed. Ik heb hem een paar keer gevouwen en nu ga ik golfjes maken. Een beetje zoals het Westland bijvoorbeeld. Die hebben groene golfjes. Maar ik maak oker golfjes. Dus een soort geel. Rest restpapier opzij. Dan gaan we naar de andere kant. Zo. En die kant op. Weer. En weer terug. En weer omhoog. En weer terug. En weer omhoog. En weer terug. Zo. Hartstikke idee. Nu hebben we verschillende golfjes. Die zitten nog een beetje aan elkaar vast. Maar dat kan je natuurlijk uitknippen. Of losknippen. Zo. Zo. Nu heb ik hier golfjes. Dat, denk dat staat bijvoorbeeld. Voor de zee, die kan ik dan over, de hele, over het hele vlak neerleggen. Ik heb er meer van, zo, oh, de zoom. goed opletten. Hoe dat nou ook weer zat, want ik ben het ook even kwijt. Zo. Zo. En deze. Uh, zo. Zo vind ik het er eigenlijk wel weer genoeg. Dus deze heb ik dan over. Die doe ik ook opzij. Die ga ik weer vastplakken. Zo. De lijn valt een beetje aan elkaar, Zo. die erop doen, ik doe het even andersom want dan onthoud ik beter. Dan gaat hij ook weer zat, dat dus gaat straks door elkaar heen, dat moet ik niet hebben. En nou dan gaat het nog verkeerd. Zo dan. Nee, dat was hem ook niet. Die bovenste gewoon verkeerd opgeklapt. Maar ja, klopt al wel. Zo. Zo. Zo, die zit weer vast. En weer plakken. En dan nog eentje. De lengte van allemaal komt niet helemaal overeen. Waardoor die bovenste anders lijkt dan die tweede. Maar zijn ze zijn daadwerkelijk wel hetzelfde. Alleen. Ik had het punt net even anders genomen. Zo. Nou ja. En zo hebben we golfjes erop. Die kan ik weer uitknippen, net als dat ik bij die groene deed. Zo. En nu begint het al een beetje op een schild te lijken. Zou je niet verbazen dat je op die andere dingen nog allerlei andere dingen kunt maken? Zou ik zo meteen nog wat aandacht aan besteden, maar eerst de achterkant. Ik ga voor de achterkant een uh, stuk papier nemen en ik ga dat vastmaken aan de achterkant. Ik wil straks het schild zo vast kunnen houden. Niet zo, maar zo. Dus ik ga een band papier van daar naar daar plakken. Het maakt niet uit of je daar wat steviger of wat zwakker voor papier zou nemen. Ik doe in dit geval wat zwakkere papier. Dus gewoon 80 grams. Maar als jij denkt, ik wil het extra stevig hebben. Gebruik vooral het 160 grams papier. Een beetje kartonachtig papier. En dan kun je dat prima maken. Ik doe hem zo. Ik gebruik wat extra papier. Maar je ziet ook. Dat er een soort opstaand randje moet komen. Want daar gaat straks mijn pols doorheen. Mijn arm doorheen. Dus ik doe hier lekker zo'n lijm op aan deze kant. Zo. Dat ik een goede plakstrip heb. Dat doe ik aan de andere kant ook. Ik doe hem hier vast plakken. En ik doe hem aan deze kant vastplakken. Zo. En zo kan ik mijn arm er doorheen doen. En zo heb ik een schild wat ik goed vast kan houden. Met één hand. En je kunt dat natuurlijk nog verder versieren. Dankjewel voor het kijken naar een nieuwe video van Knutselen met Patrick. Laat vooral een duim achter als je het een leuk videootje vond.